Mijn naam is Simon November en dit is Test Talks. Vandaag hebben wij ons laten fishen om jou beter te beschermen. Zijn solid shampoo bars beter voor het milieu en beter voor je portemonnee? Moet ik een nieuwe stofzuiger kopen als ik energie wil besparen? Moet ik mijn belastingsbrief nu al invullen? En bestaat er zoiets als gezonde supermarktpizza's? Wij zochten het uit. Je hebt zeker al wel eens een phishing-mail of sms gekregen, maar je hebt je niet laten vangen? Heel goed. Wij wel. Voor één keer dan. Gewoon om te weten hoe het phishing-proces precies in elkaar zit om jou beter te kunnen waarschuwen. Onze privacy-expert Maarten is er komen bij zitten. Maarten, hallo. Vertel eens, hoe ben je precies te werk gegaan? Wel, Ik heb een rekening geopend bij ING en daar dan geld opgezet en, en, en gewacht. Gewacht, want? Fischers komen altijd. Ja, uh, zeker de laatste maanden zijn heel veel phishingpogingen uh, ja, ja. geweest. Um, en ik kreeg dus uh, een aantal weken geleden een, een sms-bericht dat afkomstig leek van It's me. Okay. Uh, blijkbaar had iemand geprobeerd om in te loggen uh, op mijn account en daardoor was die geblokkeerd. Zo gezegd? Zo gezegd. Uh, de fisher wil mij natuurlijk doen geloven dat dat ja, ja, ja, ja. effectief gebeurd is. Okay. En dat ik actie moet ondernemen en hij wil me dus op, op de link laten klikken. Nu, als we daarnaar kijken, dan ziet hij er eigenlijk al verdacht uit. Dus Voor It's Me zouden we normaal iets verwachten als www.itsme.be. En dat zien we hier niet. We zien hier eerst die hulplijn en dan yeah. nog een punt tussen It's en Me. Dus dat is toch een beetje raar. En misschien ook, It's Me zal nooit een sms sturen. Nee, It's Me zal dat eigenlijk zelf nooit doen als iemand yeah. anders geprobeerd heeft om in te loggen in uw account. Maar we gingen natuurlijk mee in wat de Fischer wil, dus ja, we klok. klikken op de link. Ja, dus we hebben geklikt en we kwamen toen terecht op een, op een pagina die er wel geloofwaardig uitziet. Ja, absoluut, ja. De bedoeling is hier om, om je bank te kiezen. Dus ik heb toen ING geselecteerd, want daar had ik een rekening geopend. Natuurlijk moet je je afvragen waarom zou ITSME op dat moment naar je bankomgeving sturen. Ja. Uiteindelijk ging het om het deblokkeren van je ITSME-account. Dus ja, dat is toch een beetje vreemd. Oké, okay, absoluut. Ja. Maar goed, we hebben geklikt op ING. Ja. Uh, en we kwamen uh, uit op een pagina die er opnieuw uh, geloofwaardig uitziet. Uh, en hier wordt het echt gevaarlijk. Want hier uh, is de fischer eigenlijk op zoek naar uh, al mijn rekeninggegevens. Dus mijn bankkaartnummer, mijn ING ID in dit geval, ja. mijn pincode en dan nog zo van die extra codes, een responscode okay, ja. en een challenge en dergelijke. En als hij die gegevens heeft, dan is het game over. Dan heeft hij eigenlijk onmiddellijk toegang tot mijn bankaccount. Maar zover is het dan niet gekomen? Nee, gelukkig niet. Want nadat ik die, al die gegevens had doorgegeven, stuurde ING mij verschillende e-mails en sms-berichten met de melding dat iemand mijn ING-app had geïnstalleerd. Want dat was die fisher dus blijkbaar aan het toen mijn ING-app op een ander toestel installeren. Maar die sms die je van ING had gekregen, dat was wel een echte sms. Ja, geen phishing dus. Geen phishing. Dat was een echte sms die mij wilde waarschuwen dat er iets aan het gebeuren was. Wat heb je dan gedaan na die sms? Ja, ik heb toen contact opgenomen met, met Cardstop, want dat wordt ook aangeraden om mijn kaartnummer te, te blokkeren, zodat er geen geld van mijn rekening kon gestolen worden. Oef, gelukkig niets gebeurd, inderdaad. Ja. Helaas loopt het in de praktijk uh, heel vaak niet goed af. We zien hele grote financiële dramas uh, binnenkomen. Uh, mensen die heel hun spaargeld in rook zien opgaan. Als zoiets gebeurt, dan is de bank zelden geneigd om consumenten te gaan compenseren. Maar wij gaan een aantal dossiers voor de rechter brengen in de hoop de banken op andere gedachten te brengen. We hebben ook een aantal tips geformuleerd die je kan nalezen op testaankoop.be-phishing. Neem zeker een kijkje. Fabrikanten willen je graag doen geloven dat je best kiest voor een nieuwe stofzuiger om zo ook beter te doen voor het milieu. Wel, dat klopt eigenlijk niet. 92% van de totale milieu-impact van zo'n stofzuiger vindt plaats voor de consument er zijn tapijt mee aan het stofzuigen is. Dat is dan het ontginnen van de materialen, de productie van de stofzuiger en het transport ervan naar Europa. Al die dingen samen zorgen bijna voor de totale milieu-impact. De impact die jij als consument hebt is dus vrij beperkt. Om goed te doen voor het milieu gebruik je dus best je stofzuiger zo lang mogelijk. Dat doe je door een kwalitatief exemplaar te kiezen. En als het dan finaal toch stuk zou gaan, dat je het ook laat herstellen in plaats van het naar het containerpark te brengen. Testaankoop probeert fabrikanten te overtuigen om robuustere toestellen te maken. Toestellen die heel lang meegaan, want dat is het beste voor het milieu. En als ze toch kapot zouden gaan, dat ze op zijn minst makkelijk herstelbaar zijn. Dat betekent geen vastgelijmde onderdelen of van die speciale vijstjes die de reparatie bemoeilijken. Je hebt er misschien al wel eens reclame voor gezien. Solid Shampoo Bars. Dat is eigenlijk shampoo, maar het ziet eruit zoals een klassieke zeep die je op het toilet hebt liggen of eventueel in de badkamer. Wij hebben die dingen getest. 13 stuks in totaal. Een aantal goedkope merken, maar ook een aantal duurdere. En we zijn eens nagegaan of de claims die eraan verbonden worden, of die wel kloppen. Ann is er komen bij zitten. Dag Ann. Hallo. Jij bent onze, onze gezondheidsexperte. Uh, vertel eens, hoe moet je dat eigenlijk gebruiken, zo'n uh, zo zeep in vaste vorm? Ja, wel eigenlijk moet je dat gebruiken als een gewone vloeibare shampoo. Je moet gewoon zorgen dat het nat wordt, nat wordt gemaakt en dat je het op je haar kan aanbrengen en dan je gewoon je haar wassen. Belangrijk is, als je ermee klaar bent, dat je dat op een uh, zeephoudertje plaatst ofwel in een doosje apart, afgesloten, zodat het niet onderhevig is aan druppels van de douche. De marketing van die producten die wil ons eigenlijk drie dingen doen geloven. Eén dat ze langer meegaan dan een klassieke shampoo in een plastic fles. Twee, dat ze goedkoper zijn. En drie, dat ze beter zijn voor het milieu. Uh, laat ons eens beginnen met die eerste claim. Gaan die vaste shampoos langer mee dan een klassieke shampoo? Nee, dat is eigenlijk helaas een verkoopspraatje. Op de verpakkingen vind je vaak terug dat zo'n solide shampoobar overeenkomt met uh, twee flessen vloeibare shampoo. Okay. Maar dat klopt dus niet. Namelijk uh, vijf van de dertien doen het net iets meer dan één fles en de rest doet het evenveel of zelfs uh, minder. Minder, oké. Okay. Uh, ja, de tweede claim dan, uh, kan ik besparen als ik zo'n vaste shampoo koop? Ook dat hebben we nagekeken. We hebben namelijk de prijs bekeken van uh, de vaste shampoos ten opzichte van de vloeibare shampoos binnen hetzelfde merk. En wat blijkt, dat de meeste wel twee keer zo duur zijn en zelfs eentje is vier keer zo duur. Oké, okay, dus ook al duurder. Blijft nog over. Beter voor het milieu. Zijn die dingen beter voor het milieu? Ja, dat is het wel. Omdat zo'n vaste shampoobar eigenlijk tijdens de productie weinig water nodig heeft, dus dat is al beter. Uh, ze zijn ook veel compacter, waardoor ze gemakkelijker zijn in het transport. Ze bevatten eigenlijk bijna geen of zelfs minder bewaarmiddelen. Wat ook goed is, dat je minder vervuilende producten in het milieu ze zijn verpakt in een kartonnen verpakking, wat ook beter is dan de vloeibare eh, shampoos. Dus het is ook zo dat eigenlijk in die test van die 13 shampoos er zelfs vier eh, het green label eco en efficiënt hebben gekregen bij TestHenkel. Wat, wat voor een label is dat eigenlijk? Wel, dat is eigenlijk een label, label dat je krijgt als je eh, een product hebt dat kwalitatief zeer goed is, ja. maar ook voor het milieu zeer goed is. Okay. Maar één ding moet ik wel zeggen. Het is een milieuvriendelijk product, maar als je eigenlijk heel lang onder douche staat, dan ga je natuurlijk wel veel water verspillen, wat ook niet goed is ja, voor het milieu. Dan doe je dat niet dat effect. Samengevat, wil je besparen, dan zijn die vaste shampoos geen goed idee. Wil je daarentegen goed doen voor het milieu, dan kan je ze zeker wel overwegen. Wil je alle resultaten van onze testjes rustig nalezen, klik dan op deze link.